Die afwisseling in, in rollen en in nieuwe bedrijven leren ontdekken. Op dit moment uit uh, naar ruim 50 experts. En ga je ook mee profiteren van het netwerk wat we met elkaar hebben? Vrijheid in, in keuzes: uh, de keuze waar je wil gaan werken, wanneer je wil gaan werken, wat je wil gaan doen. Je, je moet wel een beetje ondernemend zijn. Dus en ondernemers zijn doorgaans ook allemaal een beetje eigenwijs. Ik vind ook de social skills heel erg belangrijk. Onze range is tussen de 75 en 125. Dat freelance het mooiste is wat er is. In de serie De Zelfstandige Ondernemer maak ik portretten van freelancers en zzp'ers uit de wereld van marketing en uh, sales. Hoe word je nou freelancer? Waarom kies je voor een bestaan als zzp'er? Hoe vul je het ondernemerschap uh, nou in? En um, hoe ziet de ontwikkeling er nou uit in je vakgebied? Hoe blijf je bij? Uh, ik maak deze serie niet alleen. Uh, ik maak hem samen met Sales Marketing Group, een netwerk van ervaren freelancers uh, op het gebied van Marketing en sales, en in deze video bij mij, de oprichter en eigenaar van SMG, Dolph Kost. Dolf, hartelijk welkom. Dankjewel, Wally. En zelf, ja, wat, hoe noem jij je? Want je bent ondernemer, maar ook freelancer. Ja, ik ben zelf ook nog interimmer, dus. Uh ondernemer en interim maar zo. Interim is ook ja. zo. Je hebt freelance, je hebt ZZP. Ja. het is een, berip, een, berip, een, een begripsverwaring soms hè? Zeker. Ja, ik maak een beetje het verschil tussen freelance en interim. Dat freelance is vaak en dan help je bedrijven uh, vaak MKB. Uh, wat langduriger, echt op een bepaald project. En In ja. interim, dat is vaak ter vervanging van iemand die ziek is. Ja. Of, uh, of als een nieuwe functie die, uh, die bedrijven invullen. Ja, die tijdelijk nog ja. niet ingevuld ja. is, permanent. Ja. Als ze tijdelijk iemand zoeken. Maar interim er is ook vaak met een kop en een staart. En dan is het ook klaar. En dus daar hou je is... van? Ik hou wel van afwisseling, ja, ja, ja. ja. dat geeft wel hebben weer dan karakter, Hebben we dan karaktereigenschap 1 te pakken? Zeker, ja, ja. zeker. Een beetje uitdaging en afwisseling, ja. Ja. Hey, Even een korte introductie voor uh, die mensen die jou niet kennen. Jij bent wel een redelijk gepokt en gemazeld uh, ondernemer, hè? Ja, dat van, kun je wel van, zeggen, Van uh, ja. from Hero to Zero, zeg maar. Dat is de titel van het boek, hè? Ja, ja, ik zeg wel eens, ik heb er al een leven op zitten. Ja, <laughs> um, ja ik ben op mijn 22e begonnen, eigenlijk direct na mijn studie als, als ondernemer. Uh, op een evenementenbedrijf. Ik startte toen ook uh, met het toepassen van online marketing. Ja. Dus vanaf eind 2002 ben ik al met Google Adwords bezig. Uh, dus ik noem al wel eens een fossiel in de online marketing. En um, ja, dat heb ik toegepast op mijn eigen bedrijf. Een bedrijf een groep werd dat. Uh, in de hoogte dagen had ik 85 medewerkers voor me werken. Jammer. Dat heb ik 11,5 jaar gehad. Dat heb ik helaas niet gered. Uh, ik ben fiets gegaan. Dat heb ik beschreven in mijn boek. Ja. From Hero to Zero, wat er dan allemaal gebeurt. Ja. En zo ben ik in 2014 uh, gaan freelancen en vanaf 2016 gaan interimmen. En uiteindelijk krijgt het bloed waar verder. niet aan kan erbij ben je toch weer een bedrijf ja. aan het bouwen. Ja, ja, en, ja, dat, ja, dat vind ik toch ook wel echt leuk om echt iets te bouwen met, met waarde ja. um, en uh, mensen ook echt verder te helpen. Ja. Uh, en dat kon ik heel mooi doen in, uh, in de freelancegroep. Wat, ja. wat zijn je harde lessen die je, als je nou terugkijkt hè, naar, die, naar die oude tijd, zeg maar even nog. En dan gaan we ze ja. meteen vooruitkijken. Maar wat zijn nou de belangrijke lessen die je meeneemt? Nou, de harde lessen zijn echt dat je variabel moet, moet kunnen blijven. Dus dat je kan op- en afschalen als situaties je overkomen. Qua kosten met name. Qua kosten met name. Financieel goed in grip. Dus dat je ook uh, goed weet wat alles bijdraagt aan winstgevendheid. als meer mm. als je een bedrijf bouwt. Mm. Maar met name die, die personeelskosten, wat toch voor veel bedrijven de, ja, de grootste kosten. Post is ja, ja. Als je uh, dat variabel kunt invullen, dan betaal je misschien in het begin wel iets meer, maar heb je wel meteen expert-niveau. En ja. um, je mag wat en, eisen. Ook. En dan, mag je wat, ja, dan kun je ook wat verwachten. Bruggetje ja. naar Sales Marketing Group. Um, laten we zo meteen eens op die groep induiken. Maar je bent zelf gaan freelancen of interim, ja. zoals je het zelf noemt. Ja. Waarom? Wat is daar zo leuk aan? Uh, nou, in eerste instantie was het een, een pure noodzaak. Ik ben in 2014 gaan freelancen om gewoon weer brood op de plank te krijgen. om een gezin te onderhouden. Ja. Uh, dus dat heb ik 14 en 15 voor mkb-bedrijven gedaan. Uh, en vanaf 2016 ben ik gaan interrummen. Dus kon ik bij grote bedrijven aan de gang. Mm -hmm. Um, en wat ik daar leuk aan vind, is, is, is die afwisseling in, in rollen en in nieuwe bedrijven leren ontdekken. Mm -hmm. uh, en ook wel meteen om impact te maken, want dat verwachten mensen ook van vrienden. Ja, je World moet output dus. leveren. Hè? Ja, je ja. moet wel meteen deliveren. En, ja. en, zo, en er wordt ook wel een beetje anders naar je gekeken. Ja. En je bent die externe, ja, kostenpatiënten. Ja. Kostenpatiënten. Nou, ik ben benieuwd wat die gaat brengen. Ja. Ja, dat, soort, uh, dat soort dingen. Hey, en wat is eigenlijk. jouw eigenlijke core expertise, die van jouzelf? Is dat uh, in search? Als... Ja, echt in search, in zoekmachine okay. marketing. Ja. ja. ja, ja. Ja. ja, maar ik ben inmiddels wel zo breed dat ik ook de andere, uh, breed opgeleid dat ik andere rollen ook prima zou kunnen. Maar je kunnen. zit wel in de online marketing. Voornamelijk books. online, okay. ja. En, ja. En niet sales dus? Nee. Want dat nee. zijn wel de expertise's die waarmee jij met SMG een beetje profiteert, ja. hè? Ja, omdat ik het heel erg belangrijk vind dat uh, sales en marketing hand in hand gaan. Ja. Um, en dat, search is best wel een beetje sales, natuurlijk. ja, en zeker. Doet. ja, nou, 100 procent. En ja. ik kom ook situaties tegen waarin we heel veel marketing, qualified leads leveren, uh, maar vervolgens het salesapparaat ze niet kan opvolgen. En, en dan denk ik, ja, dit is ook zo zonde en als ondernemer. Denk ik dan, hoe is het mogelijk? Um, en, en daarom is ja, sales en marketing gaat met elkaar samen. Ja, en wanneer kwam je op het idee voor sales marketing groep voor SMG? Um, ja, eigenlijk in 2017 uh, begon toen echt, echt te, te kriebelen. Ik denk ja, ik zie zoveel werk. Mm. Ik zie ook heel veel getalenteerde uh, mensen op opdrachten waar ik, uh, waar ik actief was, um, maar ook gewoon in mijn netwerk om mij heen. en Ik dacht, joh, wat zonde dat je die stap niet niet zou maken naar echt volledig zelfstandig maar mm. nou, dan praat je met die mensen en dan is het ja, risico vind ik dat wat spannend. Ik dacht, ja, daar kan ik echt heel goed mee, mee helpen, want jezelf verhuren vind ik tot op zekere hoogte uh, beperkt spannend. Um, en ik zag ook veel mensen die, die freelance waren, maar die best wel solistisch waren. Die, die wat minder konden denken in 1 en eens drie. Mm. En ik dacht, als je die drie elementen dan verbindt, dus mm. en het, de, heel, de grote hoeveelheid aan opdrachten. Het talent wat, wat uh, graag uh, dat voor andere bedrijven wil gaan doen. En, uh, die graag nog meer op hun talent willen worden ingezet. De, mm. de experts op hun discipline. Uh, en de freelancers, als die, de bestaande freelancers, die echt denken in dat samen en, en dat vangnet aan kennis willen gebruiken en ook elkaar willen willen verder helpen. Ik denk ja, dan bouw je echt een hele sterke groep. En zo en, is het. Uh, en, en, en, en waar bestaat die groep nu uit, zeg maar? Uh, op dit moment uit uh, naar ruim 50 experts uh, in allerlei verschillende disciplines in uh, in het veld van sales en marketing hè? ja is wat dat betreft ook wel echt een freelance zzp landschap hè? dit vakgebied Z zeker ja. Ja. Ja, ja ja ja zeker Maar dat De, zijn er behoorlijk wat het zijn er heel erg veel en hoe uit. werkt dat dan leg die constructie eens uit Want stel ik ben freelancer en ik ik, ik ik doe het op zich prima maar ik voel me soms wat alleen en ik wil ik vind zo'n netwerk gedacht wel interessant ja. uh, hoe werkt dat dan dan bel ik jou op ja, nou, dan kun je me opbellen of, ja? uh, of iemand anders uit het projectteam. Um, en dan helpen we je, uh, als je zegt van nou, ik vind de, vind de marketinggroep interessant. Dan gaan we je echt helpen in je persoonlijke profilering. In, in alle tips die we in die, al die jaren hebben, hebben opgedaan. Uh, en ga je ook mee profiteren van het netwerk wat we met elkaar hebben. Uh, en de opdrachten die we met elkaar delen. Uh, en tegelijkertijd ook alle kennissessies die we, die we verzorgen om eigenlijk continu ja, up-to-date te blijven. Want SMG krijgt klussen. Ook. zeker ja, is, ja dus ze gaan niet alleen maar via de individuele freelancers naar binnen nee. maar ook de, er zijn ook mensen die benaderen smg van hey ik heb een goede ja. goed iemand nodig op dit, dit gebied ja, ja. Uh, zowel directe eindklanten als recruiters als agencies ja. uh, verschillende uh, ingangen van mensen die ons nu wel goed weten te vinden en die denken ik heb hier een bepaalde uh, positie uh, hebben jullie nog rollen uh, dus dat gebeurt maar we hebben inderdaad ook zelf met ons netwerk nu ja voor ruim 250 uh, grote opdrachtgevers gewerkt uh, en dan zie je dat mensen, als je daar goed werk hebt geleverd, dan contact is je ook nog even. En dan kunnen we elkaar ook zo aan een, aan een klus helpen. Die verdeling van klus, hè. Ja, ik ben zelf ik ja, ja, ja, ook freelancer. Want dat is altijd wel een, een dingetje, kan ik me voorstellen. Dat mensen ja, je hebt drie online marketeers. Ze zijn, in principe zijn ze alle drie capabel om ja. klus te doen. Ja. Hoe verdeel je dat dan? Ja, dat is een hele mooie vraag. Die vraag krijg ik heel vaak. Ja. Van, uh, van. Hoe ga je daar dan mee om? Uiteindelijk zeg ik altijd, de opdrachtgever die kiest. Hè, dus ah. De opdrachtgever die stelt altijd drie kandidaten. En, en als, als wij vanuit de groep er niet drie kunnen leveren, dan, dan zullen er andere kandidaten... Worden voorgesteld. Dus bij elk gesprek heb je meerdere uh, mensen Aha. en uiteindelijk gaat het om de klik en de, de chemie en de gunning die jij krijgt uh, omdat ze jou capabel vinden op basis van jouw cv okay. en, en dat is hoe we er naar kijken. Uh, en dat zie je ook terug, hè. dus we hebben meerdere experts met ook dezelfde discipline die ook nou, vergelijkbare senioriteit hebben. Bij de ene opdracht past freelancer A beter en bij de andere opdracht beter freelancer B. Uh, hoe ziet die markt eruit van die freelancers, van ja. die zzp'ers? Uh, nou, de markt is heel erg groot. Hè. Dus, uh, uh, uh, wat je ziet is dat uh, je, nou, er heel veel freelancers zijn, uh, veel ja. mensen ook starten. Ja. Uh, veel mensen ook wel weer een beetje mee worstelen van oké, okay, hoe kom ik dan aan, aan, aan de eerste klussen? Ja. Uh, en als je dan de eerste klus hebt gehad, van, nou, hoe zorg je dan dat je daarna weer de volgende klus hebt? En het liefst dat het allemaal een beetje overloopt. Ja. Um, maar het landschap is heel erg groot. Um, en ik denk dat het dat ook een, ja, een, een, tegelijk is er ook nog steeds een schaarste aan, aan de know-how en de discipline. Mm -hmm. uh, zeker uh, de digitalisering die volop doorzet en, ja. en eigenlijk harder gaande het ontwikkelt, is. Ontwikkelt, zorg, ja, het ja. gaat enorm hard. Ja. En expertise op high level, dat, dat is er echt beperkt aanwezig. En wat is high level? Uh, nou, met veel ervaring in andere branches, ja, andere bedrijven, dus senior, senioriteit, senioriteit in tooling, meerdere tooling's tegelijk uh, beheersen. Uh, weten wat er speelt binnen de online uh, ontwikkelingen, omdat inderdaad die markt continu uh, ontwikkelt. Hm. Uh, dus dat is belangrijk. Mm. Ja. Um, als nou iemand zit te kijken, hè, en dat zijn typisch uh, zeg maar, kijkers van 7D ook, dat zijn die de, die denken van ah, ik, ik ben in loondienst en het gaat eigenlijk best prima, maar het, het jeukt, weet je, het triebelt. Ja. Ja. Wat zeg jij dan als iemand die twijfel heeft? Wat, wat ik dan zeg is dat freelance het mooiste is wat er is. Waarom? Uh, je hebt je eigen vrijheid. Vrijheid is ook echt het sleutelwoord, vind ik wel. Ja. Uh, vrijheid in, in keuzes, uh, de keuze waar je wil gaan werken, wanneer je wil gaan werken, wat je wil gaan doen. En ook nog tegen welke vergoeding je wil gaan werken. Um, dus da dat zo'n uh, ja, mooi uh, palet, dat vind je eigenlijk nooit in loondienst. Je zegt het met een prachtige grens, maar zit er helemaal niks geen nadelen aan? Nou, nou, ik vind persoonlijk van niet. Hè. Je, uh, je, je moet wel een beetje ondernemend zijn. Je moet okay. uh, uh, houden van afwisseling. Ja. Um, en als je uh, volledige zekerheid zou zoeken, ja, dat is lastiger in freelance. Dus dat is het stukje risico wat je, wat je loopt. Tegelijkertijd kun je dat dus weer afvangen als je een goed netwerk hebt. Want ja. dan komen er altijd wel opdrachten vanuit netwerken. Mm -hmm. Maar ik vind er weinig nadelen aan zitten. Nee, ik ja. vind het heerlijk, heerlijk afwisselend. Um, en ik hou van die, van die uitdaging om... Ja, ergens bij een andere opdrachtgever weer, weer impact te maken. Je hoort wel van, het is wel, um, en mensen denken al vrij snel van, joh, het is prima verdienen als freelancer, maar het is natuurlijk wel goed om te weten dat er best wel kosten zijn die je zelf, nou, die moet niks, maar die, wat wel slim is om zelf ja. te regelen. Hoe zijn jullie daarin, stellen jullie daarin eisen? Of mag elke freelancer bij jullie aangesloten dat zelf, ik praat over AOV ja. bijvoorbeeld, ja. Ja. of uh, ja. dat soort dingen? Ja, nou, uh, elke freelancer mag het zelf weten. We zijn ja. allemaal ondernemers en ondernemers zijn doorgaans ook allemaal een beetje eigenwijs. <laughs> um, dus we... Uh, Iedereen mag het zelf weten, maar wij faciliteren wel een heleboel. Oh. Uh, en vaak ook met, uh, vanuit een collectiviteit met voordeel. Dus wij faciliteren heel veel opleiding uh, en opleidingsbudgetten die je, uh, waar je trainingen voor kunt volgen. Maar ook een AOV die je terecht noemt. Uh, daar zijn ook collectiviteitsafspraken voor waar je in kan mee uh, een soort broodfondsachtige initiatief ja, heb je ook, hè? Ja, he? ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dus daar hebben we een, een afspraak mee. Okay. En uh, daar dragen we ook in bij, dus we stimuleren dat ook uh, middels financiële bijdragen. Hm. Dus dat je, ja, dat we dat echt, uh, vinden dat echt belangrijk dat je zelf ook nadenkt over je, je toekomst. Zijn er, andere ook, zijn, zijn er ook mensen die je wel spreekt, waarvan je denkt, jij moet het niet doen? Ja. En, en wat, wat kenmerkt zo'n iemand dan? Uh, te weinig ervaring, ja. uh, denken dat je snel binnenloopt. Um, dus dat, dat vind ik eigenlijk, uh, en ik, ik vind ook de social skills heel erg belangrijk. Ja. Dus dat je echt communicatief goedvaardig bent. Uh, want dat is bij veel opdrachtgevers ook echt heel belangrijk. Dat je gewoon ja, goed in het team past uiteraard. Senioriteit heb je een paar keer genoemd. Dat is van belang. Hè? Be ja. Betekent dat dan dat als ik een jonkie ben van begin twintig. Dat je zegt van ga je eerst met lekker paar jaar werken. Voordat je het freelanceveld induikt. Ja, wij zeggen minimaal drie jaar werkervaring. Uh, specifiek in de, in de branche. Ja. Uh, heel soms hebben we daar een uitzondering in. Als het echt een, een high potential is. Als iemand echt uh, aantoonbaar uh, die drive heeft. en Die wilskracht is ook. Heel erg belangrijk, um, maar een, een jonkie van 20 is wel. Dat is dat jong, maar ik zie hele jonge, succesvolle freelancers als die alles van Google Ads af weet. Ja, nou, exact. En, ja. En, en, en ook die drive heeft om daar echt uh, nou een guru in te worden, um, dan, dan ben je al heel boven gemiddeld en kun je al heel snel toegevoegde waarde bieden voor mm -hmm. bedrijven. Mm -hmm. Dus dat zullen we daarna kijken. Ja. Hoe verhoudt SMG zich tot de recruitersmarkt? Uh, ja, logische vraag. Uh, nou, we, we zien onszelf als een soort verlengstuk. We mm. werken met heel veel recruiters samen. Voor hun is het soms ook heel fijn. Uh, ze krijgen een bepaalde uitvraag van een, van een bedrijf. Uh, soms hebben ze daar een hele goede band mee en, en zijn zij uh, de exclusieve leverancier. Soms is het ook een open platform waar ze een opdracht van delen. Um, en dan kunnen we heel snel leveren en aangeven wie beschikbaar is met mm. welke expertise. Um, dus dat is, dat is hoe je het zou kunnen zien. Dus je werkt ook samen met ze. Ja, zeker. Ja. Maar ja. hoe meer lager ertussen, hoe duurder ik eigenlijk ben als opdrachtgever. Uh, ja. ja, en tegelijkertijd, uh, ik sprak gisteren ook weer zo met een freelancer. Uiteindelijk kiest de freelancer voor welk tarief de recruiter uh, wil werken. En als ja. die freelancer daar uh, zich prettig mee voelt en daar, uh, die recruiter gooit daar iets op, ja, dat is dan aan de recruiter zelf. Ja. De ondernemer, uh, de freelancer, kiest zelf voor welk tarief hij of zij wil werken. Dus dat, dat Wat zijn de tarieven? Ben je daar transparant over als SMG zijnde? Ja, ja, Wat is wij, de range? Wij, wij, wij, uh, wij communiceren het zelfs ook op de, op de website. Okay. Uh, onze range is tussen de 75 en 125. Okay. Um, en dat uh, is best een, een, een mooi niveau. Uh, vinden we ook uh, goed, want er zit ook een, uh, de opleidingen en de expertise achter mm -hmm. waar we mee werken. En uh, ja, er zijn ook freelancers die, die voor een hoger tarief werken. En een enkeling die start wil ook nog wel eens uh, iets scherper gaan. Ja, ja, maar wij ja. zeggen wel van, ja, dit is wel dat echt het meest de gangbaar ja. en dat is ook een gangbaar tarief. En wat is het commerciële model uh, als ik bij jullie me aansluit? Het uh, commerciële model is dat je een uh, vast bedrag betaalt per maand. Eén component is, die, is dat vaste bedrag, okay, wat yeah. we stoppen in opleidingsbudget. Dan ben ik en... member of of zo, ja. dan ben ik uh, ja. lid, lid van de club. Ja, en uh, dat opleidingspotje, daar kun je zelf je training en opleidingen voor verzorgen. Uh, die we ook vanuit collectiviteit willen uh, aanbieden. Ja. En een percentage over je, over je omzet. Oké, okay, dat komt er wel bij. Dat komt erbij. Oh, dus ja. is, is, ben je daar transparant over? Jazeker, dat is 15 procent. En okay. dat bouwt af naar 5 procent naarmate je langer een toegevoegde waarde hebt bij uh, Ah, bij dus het, het wordt gunstiger naarmate je... Ja, is dat zak, in tijd, het, niet, het zak, qua, niet qua grootte? Nee, in uren. Uh, ah, ja. En dat zakt in uren naar 5%. Ah. En um, als jij uh, zelf ook weer andere freelancers aandraagt, die ook bij de groep uh, komen, dan, dan tellen die uren zelfs dubbel. Dus dan uh, oh, kun je ook nog versneld uh, afdragen. Ja, en 5% is overzien. En dat is heel erg te overzien. Daarvan organiseren we de events, uh, krijg je de projectteam ondersteuning uh, en uh, we reserveren ook een gedeelte van de afdracht additioneel in die opleidings. Uh, uh, pot, waar je zelf je trainingen en opleidingen voor kunt, uh, kunt kiezen. En, uh, uh, uh, uh, nog nogmaals, ik stel de vragen die iemand ook zou vragen. Ja, heel goed. De de daar zitten aanvaard. we voor. Uh, wat, wat, wat, wat, moet ik alle klussen via jullie dan ook doen? Is dat dan een commitment? Wat je uh, vraagt? Nee, je, je, je bent helemaal zelf vrij in, uh, in welke klus, maar we zijn geen recruitmentbureau. Bij een recruitmentbureau betaal je alleen voor een, uh, voor een klus. Ja. Uh, bij ons stap je daarin wel exclusief in, uh -huh. uh, maar je kiest nog steeds wel zelf of jij een klus wel of niet wil doen. Okay. Uh, maar al, het is wel zo dat je die 15% die draag je af over alle omzet, dus ook de omzet die je zelf genereert. Ah, kijk, ja, en kijk. wij zullen je ook enorm stimuleren ja. en tal van dingen om zelf ook veel makkelijker uh, werk te genereren. Ja. En een van de meest uh, voorkomende dingen die we daarin inzetten... is heel actief met je LinkedIn-propositie omgaan. Daar geef ik ook regelmatig uh, open trainingen over, over hoe je dat kunt doen. Dat is perfect, hè, LinkedIn. Uh, ja, dat werkt echt uh, ja. prima. Ja, ja. Heel goed podium. Ja. Hey, en tot slot, wat wij jij op dit moment even vakinhoudelijk... los van SMG uitbouwen... Ja. Uh, want hoeveel tijd, hoe, hoe doe je dat, zeg maar interim en SMG aansturen? Is, is dat onder te verdelen in tijd? Ja, nou SMG aansturen, er zit een projectteam op. Ja, dat doe je uh, meer alleen? Nee, dat doe je niet meer alleen en projectteam doet dat ook grotendeels. Um, en ik zit zelf op op een klus en ik denk dat het, um, nou. Ik denk dat ik 20% van mijn tijd nu aan, aan SMG zelf uh, zou stoppen en de rest aan overige activiteiten. En wat is een mooie klus? Die je, ben je nu met meerdere klussen bezig? Mag je niet zeggen, is het ja, vertrouwelijk allemaal? Nee, nou ja, ik, ik kan, het, kan het hier wel zeggen hoor. Um, uh, ik zit nu bij, uh, bij T-Mobile als online marketing manager. Ah. Uh, en hiervoor heb ik bij uh, Volkswagen gezeten. Nou, dat is een mooi merk. Uh, mooi merk. En bij uh, De Persgroep, DPG Media uh, en vorig een jaar bij Lidl en allemaal verschillende bedrijven. Tof. Ik heb in vijf jaar uh, 15, 20 verschillende A-brands mogen, mogen helpen. Uh, en dat is heel erg leuk en daar heb ik heel veel van geleerd. En die, die kennis neem je natuurlijk als interim ook elke keer mee in ja. je bagage. Ja. Ja, dus dat is mooi. Leuk model man. Ja, ja. Het, is, uh, het is heel erg leuk. Het geeft ook echt energie. Ja. Als je uh, nou zeker starters verder kunt helpen. Ja. Maar ja, ook wel een derde van de groep is, uh, is bestaande freelancer... ...die juist ook heel erg dat vangnet van elkaar mm. uh, op expertisegebieden... Uh, ja, ...dat je daarop kan terugvallen. Uh, daar kiezen zij voor om dat, uh, om dat te doen. Ja. Mag ik je mooi. danken voor dit gesprek? Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar een aflevering uit de videoserie De Zelfstandig Ondernemer. Die ik samen maak met SMG. Dit was een speciale, want we hadden de oprichter naar Dolf Kost van SMG zelf uh, in de bank uh, deze keer. Wil je meer afleveringen uit deze serie kijken? Kijk dan in onze playlist op YouTube. En heb je zitten luisteren naar de podcast? Abonneer je vooral en dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel. Hoi.